Papa, mama, Brian en Berber. Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein. Mijn waar mijn deken is daarachter. Ja, hey, het is een nieuwe dag, dan zeggen we hallo allemaal. Hallo poppies. Hallo, poepies. Ah, oh, wat lief van de. We gaan weer vloggen. Vandaag gaan we... Wat gaan we doen? Kijk dan. Wat gaan we doen nu? Waar gaan we heen? de We gaan boodschappen halen bij de boerin en de boer. Maar ik denk dat de boer op het uh, land is, hè? Ja, die is op het land. Nou ja, we gaan een nieuwe dag beleven. We gaan eens onderweg. Ja, mama moet even zijn spinnen en dan... Uh... Zo, ze doet de raam open en ze gooit die deur dicht. Ik ben blij dat de raam open was, want uh, anders viel die eruit. Hebben jullie er zin in? Ja. Nee? We gaan lekker eten en fruit halen. En zo'n en Albert Heijn, koekjes voor jullie? Nou, dan gaan lekker met z'n allen. Ja. En we gaan eerst naar Coriza van de nepboerin. Zo wordt ze ook wel eens genoemd. hè? Nee, want mama komt zo weer. Gaan we naar de Albert Heijn rijden? Nee, we gaan niet naar de Albert Heijn nu. We gaan nu naar de nepboerin Corissa. Oh, uh, maar hoe dan gaan we naar de Albert Heijn? Poepies! We gaan daarna naar de Albert Heijn. Poepies, je hebt je losgemaakt, dat is niet lief. Nou kunnen we niet meer rijden, kunnen we geen koekjes halen. Nee. En geen fruit. Nee. nee. Nee. Ja, dat denk je. Hé. Hey. Ik krijg een kusje! Ja, jullie hebben het al gezien. We zijn de laatste dagen gewoon weer lekker aan het vloggen. Niet slaan. En uh, Brian gaat binnenkort naar school. En daar, uh, die eerste dag gaan jullie zeker meekrijgen. krijgen. Want, uh, Brian gaat naar een nieuwe klas. En jij gaat ook naar school, hè? En dat, dan moeten we toch de keuze maken hoe jullie gebracht worden maandag. Oh, uh, ik... Uh, ik dacht met z'n allen. Oh. Ja, want er moet toch gefilmd uh, worden? Berber, ga jij eens vast zitten? Ja. Want zelf dat heeft mama niet door. Jawel, ik had het wel door, maar jij zat in de weg met je arm. Ha. Waar zijn we al, Berber? Bij Boerin Corissa. Bij Boerin Corissa, hè? Hé, hey, wat zit je haar mooi. Poepies! Poepies! Die gaat wel mijn haar zien? Wie gaat naar huis? Hm? Je haar zien? Zo, dat ziet er goed uit. Hé, hey, maar hebben jullie soms regen besteld? Ja, kom. En, um, de... Jezus, ja, ik wist dat je het ging vragen. vragen. Ik pak de grap er wel. Ik ben een man. Tas, ik pak een tas. Hé Corissa! Hé, een Hè? Wat een weertje. <laughs> wat een weertje. jij de kinderen maken? Ja. Hé hey, Moppie! Hey, Moppie is groot. Wat een lekker weertje. Daar word ik nou blij van. Van regen! Hè? Gewoon regen, heerlijk! Kijk eens, ze dus liggen de weer groentjes. Hey! Ja, omdat ik het voor makkelijk vind. Dat ik hier de bootje meteen al vasthouden. Nou is dat. Nou! Ja. de boodschapjes binnen. Een vol en een krat vol. De krat ga ik zo even pakken. Eerst ja, dit maar even in de auto. Hoppa! De auto zetten, Hoppa. En dan uh, ja, een kratje hebben we, die gaat even hierheen. Ja! Aan de volgende halte, de supermarkt. En daar gaan we niet filmen omdat we daar niet betaald voor worden. We moeten soms onze sponsorrechten maar betalen. Ik had de niet eens. Doe je zelf je Gordon? Nee, nee, ik vind appelthee. Hij zit appelthee. Nee, dat is wel belangrijker. Maar zo goed. Appels zijn veel gezond. En dit is zo goed? Appels zijn gezond. Appie. We gaan rijden. Zo, alles dicht. Dan gaan we dit mooie landgoedje verlaten. Mooie landgoedje poepen. Hé? Mooie Mijn Oh. Zullen we ze verruilen? gaan we naar de supermarkt. Nou, daar gaan we niet filmen zoals ik al zei. Dan moeten ze ons maar betalen in boodschappen. Ja. Dan wil ik best wel uh, naar de supermarkt en uh, die grote letters in beeld nemen. Hoppakee, we zijn weer thuis. Kikiboe! Huh? Kikiboe! Kikiboe! En we hebben de boodschappen weer binnen. Nou ja, de koelkast is weer vol. We hebben hier zo onze voorraadkast ook weer lekker afgeladen met snacks. Brood en. Uh, onze grieven voor het avondeten. De visjes zijn ook helemaal blij. Die moet ook nog eten, hè, Sam? Nee hoor. Oh, die hebben we al gehad. Oké, okay, nou, uh, ik ga even aan het werk. Wat leuke dingen doen op mijn perceel. Ik heb trek. Ik ben lekker. Ik heb trek. Jullie gaan zo jullie hot eten. Oh jee, ze zijn weer eens niet lief. Hey. Mama is lekker riplappen aan het bakken. En die gaat zo lekker stoven. Ja, ging de telefoon bijna. Nou, Sissy! Sissy! Kom! Wat is er? SpongeBob. SpongeBob? Waar is SpongeBob? Op de tv. Maar ik heb een nieuwe Heb je gymschoenen? Maar dan mag je niet mee in de tuin, hè? Want die moeten alleen maar voor de gymzaal zijn. Ah. Zoals sommige van jullie wel weten zijn wij ook Homa en UPS punt. En ja, ik heb wat innovatie gedaan. Kijk eens. Ik heb een scherm hierop gehangen. Door de muur heen een laptop in de meterkast. Een scanner gekocht. En hier zo een toetsenbord en muis. En eigenlijk is het simpel. Ik kan wel even tonen. Ik druk met de muis op klant. Kom brengen. Dan nou heb ik hier een barcode liggen, ik pak de scanner en ik scan de barcode. Maar dan wel op de juiste manier. Dus ik klik op klant komt brengen, barcode handmatig invoeren, dan scan ik de barcode. En dan uh, komt hij als gescand in het systeem te staan. En dat kan ook met de pakketten die opgehaald worden. Dit werkt voor het homerpunt van de familie Romein. We weten nu nog michaelomein.nl, maar we gaan uh, in deze dagen de naam veranderen naar homer.familieromein. Want we zijn de familie... Romein! Wij zijn de... Romein Yeah! Oh. Mama. ja. Mama? Ja! Doe dat eens niet! Nee! Nou. Wow. Mama Pam Papa. Bye. Bye. Bye. Bye. Papa wordt geprankt. Zo. So. We hebben net even lekker gegeten. Moeders had riblappies gemaakt. He? Ja. riplappies gemaakt. Ja. Hè? Riblappies, hier bent moe hè. Lekker zitten wij kijken. Oh, want papa gaat naar boven, die gaat douchen. Papa gaat douchen. ga gaan... mee? Gaan jullie mee? Of ga gaan... Brian niet mee? Ik ga lekker naar boven om te douchen. Zo, kijk het nieuwe systeem. Ik ben er echt trots op. Zo, even wel een uitkomst. Ga je hey, meewerken of niet? Nee, oké. Okay. Er moet hier een hoop door jullie straks opgeruimd worden. Zo, ze hebben een troep ervan gemaakt. En dan mogen ze allemaal zelf gaan opruimen. En bij het douchen kan ik jullie niet gebruiken. Dus ik zie jullie straks als ik klaar ben. En dan heb je gedoucht. En dan zie je iedereen opeens boven. Oh. Daar. Brian, kom jij nog even bij papa? Zullen we gaan afsluiten? Yeah. Nou, bedankt voor het kijken naar de dagvlog van vandaag. Yeah. En geef even een duim omhoog. Yeah. Geef even een duim omhoog, Brian. Yeah, dan gaan de kijkers het ook doen. En druk even op het belletje. En even op abonneren, abonneren, reageren. Oh nee, dat was, dat was een ander nummer. <laughs> abonneren en reageren hieronder. Ah ja. Abonneren, kan je leren. La la la la la, la. Abonneren, reageren, dat krijg je van. La, la la la la la la la. Geen pakketten.